De stilte en de rust die ligt in het analoge mens zijn, wordt constant verstoord. Daar heb ik het minst last van bij de zee vandaar dat ik hier heel graag ben. Maar ik herinner mij een zeer gevoelsintelligent aanwezig zijn. Een vrije beweging van water, vol kosmische informatie. Die niet alleen gaat over. Jij en ik over leven op deze planeet, maar ook over leven, op planeten. Het gaat niet alleen maar over deze aardse levenssfeer, vol tegenstellingen, maar over sferen. Waar mensen wonen, zoals jij en ik, die hele andere ervaring hebben als het gaat om voelen. Ik was in een diepe afstemming op het strand en ik werd zo aangeraakt in bewustzijn. Het gaat ver voorbij wat we hier liefde noemen. Dat er zoveel trillingen, trillingsvelden vrij kwamen, hè, dat ik het eigenlijk alleen helemaal kon ontladen door te huilen. Maar dat is niet huilen van pijn of van verdriet. Maar dat is eigenlijk een soort uiting um, um, van velden die vrijkomen, die aangeraakt worden door bewustzijn. Waardoor ik me heel diep kon realiseren op dat moment, oh ja... Wat wij te ontdekken hebben met z'n allen, is wat emotie dan, dan wel is. En dat hebben we te openen. En dat, uh, dat doen we langs verbeeldingskracht. En als ik vertel wat verbeeldingskracht is, dan is dat mijn unieke kijk vanuit het wezen. Dat is een gezamenlijke kijk. Maar die is uniek omdat die uit mij komt. Maar die vraagt om jouw unieke kijk. Omdat als ik uitleg wat verbeeldingskracht is, en jij volgt dat... Ja, dan zit jij in een volgsysteem. Of ik dat nou wel of niet wil, weet je wel. Dat... Dus het gaat om jouw unieke kijk over wat verbeeldingskracht is. En daarin kunnen we de echte oorspronkelijke emoties uh, weer aanraken in onszelf. En ook weer voelen van, oh ja, maar wat is emotie nou eigenlijk wel? En um, het is de emotie van de bloeiende bloem... Die verwelkt na nou een tijdje. En dus je ziet prachtig. Vind ik zo'n mooi voorbeeld dat liet ze me zien. En dus dan zie je een bloem. Je ziet, prachtig mooi stengeltje, blaadjes. Je ziet, hem, je ziet hem wel eens zo'n zo versnelde. Ja. Hoe noem je dat ook weer? Uh, Timelapse of zo. Ja. En dan zie je zo prachtig tot bloei komen. En de, en de steeltjes en de stampertjes. En de, ja, en de mooie insecten die dat aantrekt. En daarna zien hem verwelken. En toen werd mij gevraagd, is dat emotie? Of is dit emotie? En toen werd mij de bloesemse bloei getoond. Toen dacht ik, wow, dat was zo gigantisch om te zien. Een veld vol bloesemse bloei. Een veld vol, dat is een vrij veld. Een eeuwige bloei. En wat is waar zoiets als echte emotie begint? En daar wil ik jullie graag gewoon even in meenemen. Want dat werd ook de hele tijd gevraagd. En dat is niet een vraag, zo van uh, dat ik een antwoord moet weten. Maar dat is een vraag, een aanraking, een hele liefdevolle aanraking van bewustzijn. Wat is emotie? Wat is nou emotie? Weet je wel? En, en dan voel ik ook, als ik dat zo vraag, dan voel ik het ook in beweging komen. Dat is ook, dan komt de dynamiek terug in ons. En dan komt de symboliek tot leven. En dan kunnen we Weer zakken in onze eigen kern. En die kern die gaat je focussen in ons hart. En die hartfocus gaat sterker worden. Wat is emotie? Wat is emotie? Emotie is het gevoel dat er niks tussen mij en een ander wezen in staat. Geen kind. Geen volwassen mens. Geen regel. Geen vorm van overdracht. Geen redding. Geen schepper van buitenaf. Niks. Dat is emotie. Het voelen daarvan. En mij zo in vrijheid mogen uitspreken. Zonder dat ik daarop afgerekend word, beoordeeld. Zonder dat er waarneming is um, die vertelt dat ik het niet goed zie. Of dat ik uh, een woord verkeerd uitspreek. Of dat de beleving niet vrij genoeg is. Hè? Moet je je voorstellen, als jij jezelf vrij uitspreekt. Naar mensen van vrije velden. En dat er dan alleen maar openheid is en dus niet van ja maar want als en wat dan en hoe zit dat dan en nee maar dat ben ik niet met je eens, weet je wel, gewoon niks, gewoon openheid en kracht, ja dat is emotie en stel je voor dat je in een veld staat vol bloesemse bloei en dat je onderdeel bent van een eeuwig leven, dat je leven gaat over leven met hoofdletters, niet over ziekte en dood. Dat gevoel, dat is emotie. De zee staat symbool voor gevoelens. De beweging van het water lijkt op de beweging van het water in ons. En toch, als ik naar de emoties kijk, de manier waarop ik mij kan uiten hier op aarde, dan lijkt het eigenlijk meer een paar druppels van de zee te beslaan. Het zijn een aantal emoties waarlangs ik het leven voel zoals het voor mij bestemd zou zijn. En die paar druppels, die zijn gekaderd en beschreven en herschreven en herzien en opnieuw bekeken. En het zou mij vertellen wat leven is. Leven in een dualiteit van bestaan. Een bestaan in voor- en tegen, waar lijden normaal is, waar dood een plaats heeft, waar vraagstelling wezenlijk is. Het zou gaan over onze kern van zijn, die wij bev bevroeden, vermoeden en bevragen. Maar wat is voelen? Is dat voelen? In oorsprong, in de diepte van mijzelf, voel ik water als een bron van kracht. Zo ongekend op deze aardse planeet. En daarin spiegelend ook zo ongekend in mij. Het is net alsof ik maar een paar druppels um, van de gevoelens, van de emoties, mag voelen. De grote zee lijkt voor mij onbereikbaar. En de emoties die ik wel mag voelen, daar raak ik eigenlijk altijd van in de war, die niet. Ze dragen vragen in zich. Ze erkennen en ontkennen. Ze ontzien en ze slaan. Ze trekken aan en ze duwen weg. Emoties doen pijn. Ze zijn zwaar of licht. Ze vreugden of verdrieten. De beweging voelt voor mij eigenlijk... heel onnatuurlijk. Het gevoelsintelligente wezen... die ik ben kent geen ontkenning van gevoel... ontkenning van leven... en ook geen vraag. En toch zit ik erin verstrikt. En als ik naar deze zee kijk... dan kent ook de zee vervuiling. lijkt hij ook ver van zijn oorsprong... vandaan gedreven. En de gevoelsensaties die dagelijks tot mij komen, die mij activeren en doen laten reageren. Die zijn gekaderd en beschreven tot aan de punt. En daarin menen we te weten wie we zijn. En dat we het niet weten, dat komt tot ons via vragen. En als ik heel diep invoel op... Waar deze vragen dan voor staan, en waarom ik eigenlijk niet weet wie ik ben, dan voel ik eigenlijk in elke vraag een gevoelsontkenning liggen. Het feit al dat we zoveel vragen hebben over leven, dat we de diepte van deze zee niet kunnen ontdekken. Dat we eigenlijk gewoon niet precies weten wat gevoel inhoudt, het maakt ons tot onbekende wezens, mensen, die zichzelf aan het zoeken zijn. En het water lijkt in mijn lichaam van alles te verbinden. Maar ik heb er helemaal geen zicht op. En ik voel mij ook helemaal niet verbonden. In en geen enkele emotie die hier op aarde toegankelijk is voor mij, voel ik mij echt verbonden. Ik ben altijd op zoek naar verbinding, zoekende, vragende, verlangende, hopende, gelovende. En dus de emotie erkent mij en ontkent mij tegelijkertijd. En dat geeft zoveel verwarring in mijn systeem. Een systeem die ze organisch noemen. Maar organische gevoelens... Gaan toch over de ering van leven. Organisch zijn gaat toch over al het leven. Dat gezien wordt zoals het is. Dus waarom stoeien die gevoelens zo met mij? Want zo voelt het. Net zolang tot het lijkt alsof ik stoei met al die gevoelens. Waarom trekken ze en duwen ze? Waarom vragen ze de hele tijd... Een reactie van mij zetten ze mij in een veld vast. Waarin ik aan de ene kant in een emotie geduwd word en aan de andere kant er weer uitgetrokken. En waarom is het zo dat elke keer als ik net bij de betekenis lijkt te komen, dat ik dan weer in een afleiding zit. Dat ik in een keer vergeet waar ik mee bezig was. Of dus dat ik me afvraag, wat is voelen eigenlijk? En dan overspoeld wordt.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 waar mensen wonen, zoals jij en ik, die hele andere ervaring hebben als het gaat om voelen. Die voelen um, niet als vraag bezien, vraag van macht, die ons zo onmachtig maakt, omdat altijd een ander die vraag dient te beantwoorden en we dan voor even in ons systeem gesust worden. Om dan volgens, volgens neurologisch besef al heel snel weer op zoek te gaan naar de volgende vraag. En die vragen zijn net als hoge golven, die geven een klap. Aan het systemisch mens zijn. Een ontering. Een ontkenning van het leven. Om vervolgens daarin het beeld te laten zien van een mens die weer opkrabbelt. En die zijn erkenning weer vindt in het staan. Maar staan en vallen... En vallen en staan, dat is niet ons natuurlijk bereik. Het lijkt echt, zoals eb en vloed echt lijkt. Maar deze zee kent zoveel vervuiling, dat de echtheid, de eenheid er eigenlijk uitgeslagen is, net zoals bij ons. Het water kan niet meer overal komen, in zijn eigen bronkracht. Het draagt informatie met zich mee van vervuiling, van gescheidenheid, van isolatie. Dus de vragen die ons in macht en onmacht houden, maken dat we in dit veld ons als gevangen voelen zitten. Want we lijken niet anders te kunnen dan zo te bewegen, zo te spreken, zo te zien, zo te voelen. Zo te horen. En ik zat laatst te mediteren hier, of mediteren, ik zat gewoon voor me uitstaren naar de zee. En toen werd mij die vraag gesteld vanuit een vrijveld: Wat is voelen? Het was geen vraag van macht. Het is een vraag van kracht. En ik merkte dat ik enorm in de afleiding ging en allerlei situaties en ervaringen van eerder ja, langs me liet gaan en daar vond ik van alles van. En ik was met van alles bezig, behalve met die vraag. En toen voelde ik in één keer, wow, wat zit ik in de afleiding? Huh? Ik... Uh, er lag een vraag en volgens mij kan ik goed voelen en weet ik ook wel het antwoord op die vraag. Maar het ging niet om het antwoord. Waar ik heel erg um, mijn blik naartoe voelde gaan, mijn, mijn wezenrijke kijk, was gewoon de vraag. En kijk nou eens naar die vraag. En als die komt vanuit een vrij veld... dan heeft hij dus niet het actie-reactiepatroon in zich, de resonantie van tegenstelling, van dualiteit, die het normaal wel heeft. Dus kijk eens wat het persoonlijk met je doet, zo'n vraag. Wat gebeurt er nu eigenlijk in je systeem als iemand jou die vraag stelt? Gewoon, hier op aarde, vanuit zijn persoonlijkheid. En toen zag ik dat ik zo overspoeld werd, dat ik direct... Um, in allerlei gevoelsbeelden schoot van ervaringen, van eerder beleefde ervaringen. Soms van even geleden, soms van jaren geleden, soms van, voor mijn gevoel, zelfs eeuwen geleden. En die passeerden allemaal de revue. Allemaal beelden van vraag die antwoord nodig hadden. Werd er door overspoeld. Als een uitzinnige torenhoge zee. En toen kon ik in de samenspraak ook zo goed voelen, in de samenspraak met dat vrije veld, zo goed voelen van... Ja... Eigenlijk is dit een gevoelsontkenning. En eigenlijk ligt dat in elke vraag van macht. En toen begon ik eigenlijk met hardop uitspreken. Wat is voelen? En naarmate ik dat wat langer deed, voelde ik mijn aandacht in mezelf verschuiven richting focus. Ik voelde mijn veld bewegen van gevangen naar meer vrij. Ik voelde de sfeer veranderen om mij heen. Ik voelde dat de woorden die wij gebruiken... in hun bronkern zo rijk is aan betekenis. Dat de taal zo levendig is in de diepte. En dat wij aan een oppervlakte leven die... Ja, in, in, die, die, die, die, die misschien in procenten uitgedrukt nog geen een honderdste procent zijn, misschien wel 1 miljoenste procent zijn van het totaal aan betekenis en aan ervaringen en aan intelligentie en aan informatie. En zo klein voelde ik me ook toen ik dat voor het eerst uitsprak. Ja, wat is voelen? Ik voel me klein, betekenisloos. In de war, heen en weer gesleurd, tussen huishoge golven en een krankzinnig snelle app. Wat is voelen? En in de vraag van kracht kreeg ik langzaam mijn waardigheid terug. kwamen er hele andere gevoelens omhoog als die we hier op aarde kennen. Trokken er lagen langs me heen. Van waarom ik niet mijzelf in grootsheid mocht en kon verbeelden. Omdat het in zoveel aardse verhalen was vastgelegd als niet bestaand. De gevoelsontkenning in elk woord, in elke vorm, in elk beeld... In de taal is zo groot dat het, dus, dat het ons massaal ontwezenrijkt. Het haalt ons weg van ons ware rijk, onze oorsprongrijke menskracht, het wezen van wie wij zijn. Het zet ons op een planeet in een denkmodus vast. Waarbij we denken dat we voelen en denken dat we bestaan. Maar in alle vormen ligt de ontkenning van bestaan. We schijnen hier te leven langs leven en dood. Dus hoe kan je dan nog spreken van leven in de taal? En leven in de beelden van wat je om je heen ziet als mens? Wat is voelen? Die vraag van kracht heeft heel veel in beweging gezet... Niet alleen in mij. Of door mij heen. Maar ook bij anderen. En deze ervaringen die wil ik heel graag delen. In het aankomende webinar. En laat het nu eens geen zelfhelings... ...module zijn. We gaan niet op zoek. We hoeven niks te verbeteren. Ik ga niks voordoen. Ik lepel geen informatie op. Laat ons zijn... Als de zee, de zee van creatie. Want dat is wie we zijn. Bewegend in een vrije vorm. Gevoelsintelligent. En levend. Tot dan. Tot het webinar.